Mijn naam is Wijnand Venenberg en ik uh, richt me voornamelijk op interactieve installaties en andere vormen van interactieve en digitale media. Met dit werk wil ik mijn omgeving, die zo uh, doordrongen is van allerlei informatie, om als het ware mythologiseren. Het is een uh, bewerking van het schild van Achilles. En op het origineel staat onder de rand, staat daar de oceanen op afgebeeld. En in mijn versie zijn al die oceanen als het ware overstroomd en hebben die plaatsgemaakt voor... Uh, kleine RGB kleurtjes, ledjes als het ware. Ik vind Bring Your Beamer een interessant en leuk fenomeen, internationaal fenomeen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar ieders werk uh, tijdens Bring Your Beamer.